Uw woning is uitstekend geïsoleerd en heeft geen gasaansluiting meer nodig. De Nilan Compact P is een extreem zuinige oplossing voor comfortverwarming, koeling, ventilatie, warm water en centrale verwarming. De verschillende functionaliteiten zijn efficiënt samengebracht in één compact toestel. Als eindgebruiker bepaalt u via een eenvoudig touchscreen wat voor u de meest optimale temperatuur is. Eenmaal ingesteld, zorgt de Compact P er automatisch voor dat uw woning het gehele jaar wordt voorzien van het meest optimale binnenklimaat met een zeer lage energierekening. Wanneer we onze woning goed isoleren en luchtdicht maken, is het hebben van een goede ventilatie een noodzaak. De ventilatie door een Compact P is op basis van warmte-terugwinning. Uit lucht die wordt afgevoerd vanuit vochtige ruimtes. Zoals onze badkamer. Keuken en toilet. Deze afgevoerde en warme lucht zal door de warmtewisselaar lopen. Vervolgens zal de frisse en verse buitenlucht hiermee worden opgewarmd. Hierdoor ontstaat automatisch een warmte-terugwinning die naast energiebesparing ook het comfort van de woning verhoogt. Een geïntegreerde sensor zorgt er namelijk automatisch voor dat op basis van de voorafgaande 24 uur onze luchtvochtigheid op een comfortabel niveau blijft. ...en we hierdoor continu een goede en gezonde luchtkwaliteit hebben in de woning. We zien dat er steeds een gedeelte van de warmte verloren gaat bij de ventilatie. Deze warmte wordt echter teruggewonnen door middel van een kleine warmtepomp... ...die energie aan deze luchtstroom onttrekt en gebruikt voor de productie van warm water. Het water in de ingebouwde boiler van 180 liter bereikt hierdoor een temperatuur van 55 graden. Bij gebruik van warm water zal nieuw en toegevoerd koud water direct weer worden verwarmd. De standaard ingebouwde anti-legionella-functie zorgt er automatisch voor dat op een vast in te stellen tijdsinterval de temperatuur van het water in de boiler voor een korte periode wordt verhoogd, zodat de legionella nooit een kans krijgt. Aan de onderzijde van de boiler wordt optioneel de mogelijkheid geboden om een warmtewisselaar te plaatsen voor de aansluiting met zonnecollectoren. Wanneer het water in de boiler de gewenste temperatuur heeft bereikt, is het mogelijk om met de kleine ingebouwde warmtepomp nieuwe en verse toevoerlucht extra te verwarmen. In koudere periodes kan de passieve warmtewisselaar de buitenlucht onvoldoende verwarmen om een optimaal comfort te bereiken. Daarom zal de aanwezige condensor in de warmtepomp automatisch ervoor zorgen dat deze koude toevoerlucht een comfortabele temperatuur krijgt. Dit noemen we dan comfortverwarming en is bedoeld als aanvulling op het centrale verwarmingssysteem zoals de vloerverwarming of infraroodpanelen die gekoppeld zijn aan de Compact-P. De Nilan Compact-P zorgt automatisch voor de juiste en gewenste temperatuur, zowel bij verwarming als bij koeling. Hierdoor is het toestel voorzien van een bypass die automatisch wordt aangestuurd op basis van de gemeten binnen- en buitentemperatuur. Als bijvoorbeeld iedereen in de morgen de woning verlaat, buiten is het 14 graden en de zon schijnt volop. De binnentemperatuur in deze laag-energiewoning met ramen aan de zuidkant zal als gevolg hiervan stijgen. Het toestel detecteert deze temperatuurstijging en zorgt er automatisch voor dat de ingestelde en gewenste temperatuur wordt behouden. De bypass wordt geopend en frisse, verse buitenlucht wordt in de woning geleid. Wanneer het bewolkt wordt en de zon niet meer voor warmte zorgt, zal de binnentemperatuur afnemen. De bypass wordt dan weer gesloten om zodoende de gewenste binnentemperatuur te behouden. In de zomer heeft het toestel de mogelijkheid om de woning te koelen via de ventilatielucht. De warmtepomp zal omgekeerd gaan werken. De onttrokken warmte zal dan gebruikt worden om warm water te produceren en zo ontstaat een win-win situatie. Een comfortabele en koele woning in combinatie met warm water. We spreken niet van airco, maar van topkoeling. De luchtvochtigheidssensor zorgt namelijk automatisch voor een comfortverhogende, lagere luchtvochtigheid. Het toestel is voorzien van een intelligent, gebruiksvriendelijk en menugestuurd bedieningspaneel, de CTS-700. Op dit compacte scherm kunnen talrijke functies worden ingesteld, zoals weekprogramma's, tijdgestuurde monitorfiltering, instelling van de ventilatiesnelheid en uiteraard de temperatuur. De standaard fabrieksinstellingen zijn echter al zodanig ingesteld dat bij in gebruik stellen van het toestel al snel een ultiem en comfortverhogend binnenklimaat ontstaat. Graag tot ziens op onze website of showroom in Antwerpen of Apeldoorn.